Klacht van de dag. Mijn naam is uh, Jacco Holthuis. Ik werk als uh, senior klachtbehandelaar in het team Ombudsplein van de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is een klacht van een mevrouw die ons belde. Zij was uh, bezig met de verlenging van haar rijbewijs. Dus zij had uh, bij het CBR gevraagd om uh, uh, haar medische geschiktheid uh, te beoordelen. En die mevrouw klaagde er eigenlijk over dat uh, het CBR daar wel. ...heel erg lang overdeed en steeds om aanvullende stukken vroeg. En ze maakte zich zorgen dat haar rijbewijs zou verlopen en niet op tijd verlengd zou worden. Ik heb het dossier bekeken, daaruit bleek wel dat mevrouw op tijd was begonnen met het aanvragen van haar gezondheidsverklaring. Dus ik heb toen contact opgenomen met het CBR om te kijken of er wat spoed achtergezet kon worden. En Het CBR heeft uh, toen laten weten dat uh, ja, de aanvraag van de boven bovenop de stapel kwam te liggen... ...en uiteindelijk hebben we de gezondheidsverklaring met enige voorrang uh, toegekend. Mijn tip is om uh, de aanvraag voor een gezondheidsverklaring op tijd in te dienen. Dus dat betekent zo'n vier maanden voordat je rijbewijs uh, gaat verlopen. Zo kom je niet in tijdnood. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid.